Hé hey Annabel, hé! Hey. Oh, Annabel, heb je, je ook Annabel? Hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Hé hey Annabel. Oh, je hebt je ook Annabel. Hé hey Joyce, kom maar Joyce. Ga je omgooien. Om, om hé. Hey. Nee, hey Annabel, dat mag niet. Annabel weg. Die kant op. Hup! Eigen bak. Hé, hey, Roosje, Het is aan het droppelen. Het is een beetje vies. Hey Joyce! Hé, hey, de Jack! Hé, hey, Annabel! Oh, Roosje, Oh, Roosje. Shitlanders!